is geweest <laughs> en de day achter voor mij was een beetje zwaar dus um, <laughs> ik kon haast niet ik kon haast niet uit bed komen en uh, ik vond me niet al te best iets te veel wijntjes op gisteren maar um, ik dacht ik ga even heel gezond doen vandaag dus ik maak een smoothie en dat wil ik even met jullie delen dus ik hoop dat jullie deze video leuk zullen vinden uh, smoothie in the making <laughs> Wat er allemaal in die smoothie gaat is spinazie. Ja, ze is super gezond. Het ook veel ijzer. Het dus vitamine C, A en K. Even kijken. We hebben nog, ik heb nog een komkommer. En die wil ik er ook graag doorheen doen. En ik dacht een peer, want dat is ook wel lekker. Die kan ook wel op. En ik heb ook bietjes gekocht bij de Albert Heijn. Nederlands gekookte bietjes. En bietjes zijn super lekker. Ik ben echt dol op bietjes. Ik, euh, als je nog nooit bietjes hebt gegeten, probeer het zeker. Want het is zo lekker zoet en super gezond. Dus dat ga ik samen doen in een smoothie. En oe, wat ik ook nog erbij wil doen om een beetje fris te maken. Het is wat munt. Dus... Pakjes munt doorheen doen en de munt is bevroren, dus het ziet er een beetje raar uit. Maar hij doet het nog super goed hoor. Zo kun je munt heel goed bewaren in de diepvries. Dus ik ga nu even alles snijden en erin gooien. Oké, okay, moment. Ik ga eerst peer snijden. nu de komkommer en de komkommer schil ik, ik vind het wel lekker om zo uit de hand de komkommer gewoon met schil te eten, maar voor de smoothie vind ik het wel lekker als er geen, als er geen schil bij zit. Dan die bietjes. Ik moet altijd even kijken of er nog iets is wat je eraf moet snijden, zoals het topje. Maar omdat die blender, ja, die hakt alles fijn. Dus je hoeft het niet heel klein te snijden. Nadeel nou, nadeel van bietjes is dat alles heel rood wordt. Super rood. Dus uh, ik zou dit niet met witte kleding aan. <laughs> zou ik dit niet maken. Oh maar kijk hoe rood de handen zijn. <laughs> Super rood. En nu, nu heb ik dus alles gesneden, wat gesneden moest worden. Want die spinazie die kun je er natuurlijk gewoon zo bij gooien. Dus dat is heel erg makkelijk. Maar dit gaat alvast in de blender. En dan gooi ik er ook dus spinazie bij. En ik weet nog niet precies hoeveel eigenlijk. Ik doe gewoon wat, een beetje op gevoel. En dan kijken we gewoon of het genoeg is. Ik denk wel dat de kleur niet heel mooi wordt. Paars met groen. Volgens mij wordt het een beetje bruin ofzo. Zullen we vanzelf zien. Oké, okay, nou. Dit gaat er dus allemaal bij. Oh, dit gaat sowieso niet goed komen, zie ik al. Dus ik gooi het er maar even. En de spinazie is nu in de bonus bij de Albert Heijn. Dus dat is wel heel chill. Nou, hij zit al best wel vol, maar dat wordt natuurlijk dadelijk heel erg minder. Dus ik zal hem eerst wel even blenden en dan doe ik dadelijk gewoon meer spinazie erbij. En die mens komt ook dadelijk. Oké. Okay. Ik ben dan heel benieuwd hoe dit zal gaan. Oké. Okay. Daar gaat hij, oké okay, er is dus weer wat meer ruimte, dus nu kan ik er nog wat meer spinazie bij doen. Want dat maakt het natuurlijk wel super gezond. Ja, ik vind spinazie wel lekker. Dan ja, met salade, pasta, bijvoorbeeld spinazie stampel met de Tagliatella vind ik ook lekker. Mijn spinazie is natuurlijk wel iets bitters. Maar we doen het er gewoon bij. Super healthy. Nou jongens, de smoothie is klaar. Moment of truth. Is het lekker? Hij hey, is dus trouwens. Ja, wat voor kleur is het? Super donker een Beetje bruinig wat ik al dacht. Het ziet er een beetje vreemd uit. Maar ik ben wel heel benieuwd naar de smaak. Dus. Proberen. Oeh, is eigenlijk heel erg lekker. Ik denk wel... Oeh, ik voel hem nog. Mm. Heel lekker, heel zacht van smaak. Je zou er nog bijvoorbeeld mm, wortelsap of zo, of uh, sinaasappelsap doorheen kunnen doen. Dan wordt het iets uh, zuurder of ja, nog iets sterker van smaak. Maar het is wel heel erg lekker. Het is vrij neutraal eigenlijk, maar ja... Je keuze. <laughs> het smaakt heerlijk. Nou, proost op mijn gezondheid. En heb jij nog een smoothie die je heel graag maakt? Laat het me weten, want daar ben ik erg nieuwsgierig naar. En uh, nou ja, ik denk dat ik deze dag wel goed kan afsluiten. Zo, met zo'n gezonde shake ernaast. <laughs> goed. Hé, hey, fijne avond toegewenst. Doeg.